Hallo kleine griezeltjes allemaal, welkom bij een heel bijzondere goocheltruc. Deze goocheltruc staat in het teken van Halloween. Deze goocheltruc is bijzonder gevaarlijk en mag je nooit, maar dan ook nooit zelf thuis uitproberen. Ik ga voor deze goocheltruc gebruik maken van een spelletje kaarten en een beetje hulp van onze boze vuurgeest Zoltan. Om te beginnen neem ik natuurlijk het spelletje kaarten. En we gaan eerst en vooral alle kaarten even lekker flink door elkaar schudden. Als deze kaarten door elkaar zijn geschud, kan je deze kaarten natuurlijk nog meerdere keren door elkaar schudden. Dit kan je door 1, 2, 3, 4, 5 of zelfs meerdere kaarten tegelijkertijd allemaal kris door elkaar te steken. Niet waar? Ja. Als alle kaarten flink door elkaar zijn geschud, gaan we 4 stapeltjes maken. 1, 2, 3. Hier. Ook hier kunnen we kiezen. Als het lang mag duren, leggen we de kaarten één voor één. Maar als het een beetje steller moet gaan, leggen we meerdere kaarten tegelijkertijd op onze stapeltjes. Ik hou ervan om het lekker lang te maken, zodat het lekker spannend blijft voor iedereen. Dus ik leg de kaartjes één voor één op de stapeltjes. En als dit is gebeurd, dan hebben we vier stapeltjes. Vier willekeurige stapeltjes, met allemaal willekeurige kaarten. En als we dan de geest gaan bijhalen, we roepen er onze boze geest Zoltan bij. Oh Zoltan, geest van het vuur, laat ons jouw magische krachten zien. En als dan Zoltan, zijn vuurgeest, verspreidt rond onze kaarten, wat gebeurt er dan? Ja, dan krijgen wij op miraculeuze wijze de vier bovenste kaarten. We worden alle vier de vier azen. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Dit is alleen mogelijk met de hulp van de Boze Geest ZOLTAN. Ik wens jullie allemaal een heel vrolijke, maar vooral bijzonder grisselige Halloween!